Voila! Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag geen Air-Up, maar Lego. Ik uh, heb deze voor mezelf besteld een tijdje terug, voor kerst. En ik denk dat het leuk is om hier eens een serie over te maken. Lego heeft een hele uh, lijn gemaakt met uh, Skylines. Onder andere Singapore. Taj Mahal is gemaakt, New York is gemaakt, Tokyo is gemaakt, Parijs, Londen en nog een aantal meer, die ik hier nu even niet zie. Ik begin met Parijs, natuurlijk mijn favoriete stad. Dus uh, we gaan eens kijken wat het, het brengt. Los verpakt. Deze is gelukkig niet meer eh, alleen voor kinderen. Eh, Deze is verkrijgbaar voor, eh, voor wassen. Dus, eh, hartstikke leuk. Ik ken al de stalwasseren wel. Ook voor kinderen natuurlijk Vooral die prijzen niet. Een hey. nieuw boekje bij. Een mooie foto van Parijs, City of Light, de Arc de Triomphe staat erop, de champs élysées élysées uitgebeeld, heel klein, de Tour de Montparnasse, Grand Palais, de Eiffeltoren en het Louvre. Heel boek, dus we gaan er maar eens mee beginnen. Ik verhuis even naar een andere tafel, dan, kan ik, uh, dan heb ik iets meer ruimte en beter licht, dus gaan jullie mee? Ja, dit is deel 1, uh, hebben we hebben de Tour Montparnasse, Grand Palais en de Champs élysées en dit is wat er over is. En dan gaan we aan deze benen. we willen de Arte hebben we. de Arctetriomf hebben. Soms in de zee hebben we. De Montpalais hebben we. Palais hebben we. Dit is het fundament voor de Eiffeltoren En het Louvre, inclusief de Pyramide. We gaan nu beginnen aan de Eiffeltoren. Kijk, zo is ze helemaal klaar, met de Franse vlag in de top. In het echte is trouwens niet, hè. de echte heeft nog geen Franse vlag in de top. Maar hier ziet het wel leuk uit, echt Franse. Aan de achterkant, met die glimmende Montparnasse, Bedankt voor het kijken. Frans duimpje omhoog. Frans belletje. En Frans abonneren. Ik zit op de 129 abonnees. Einde van het jaar wil ik eigenlijk aan de duizend zitten. Dus als je nog iemand weet die je van leuke filmpjes houdt, lego of andere unboxing dingetjes, graag abonneren. Tot de volgende keer.